Welkom bij deze video over het omrekenen van het geheugen. Het geheugen kom je voornamelijk tegen bij computers. Je USB-stick heeft bijvoorbeeld 32 gigabyte aan geheugen. Maar je kent ook bijvoorbeeld megabyte Of nog veel groter, terabytes. Al deze verschillende eenheden kan je weer in elkaar omzetten. Maar laten we eerst kijken naar wat is het eigenlijk de eenheid. Geheugen druk je uit in bytes. De afkorting voor byte is de hoofdletter B. Hier kunnen we ook een schema voor maken, net zoals bij de lengtes. Laten we dat doen. We gaan van byte... Van byte gaan we naar kilobyte. Met een kleine k en een hoofdletter B. Van kilobyte gaan we naar megabyte. Twee hoofdletters. Van megabyte... Gaan we naar gigabyte. En van gigabyte gaan we naar terabyte. Als je wilt weten hoeveel megabytes er in een gigabyte zitten, dan doe je dat als volgt. 1 gigabyte is namelijk hetzelfde als 1000 megabyte. Je doet dus eigenlijk keer 1000. 1 terabyte is dus ook hetzelfde als 1000 gigabyte. Je doet dus ook wel keer 1000. Dit kan je weer afmaken voor dit riedeltje. Als je juist de andere kant op wilt, dus bijvoorbeeld van megabyte naar gigabyte, dan deel je het door 1000. En dat doe je ook als je van gigabyte naar terabyte wilt gaan. En zo kan je hem ook weer afmaken. Met behulp van dit schema kun je alle verschillende geheugens in elkaar omzetten. Laten we een voorbeeld nemen. 4,2 terabyte moeten we gaan omzetten naar megabyte. Dat doen we dus om van terabyte eerst naar gigabyte te gaan en dan naar megabyte. Je doet het keer duizend en dan nog een keer keer duizend. Oftewel, je doet het keer een miljoen. 4,2 terabyte is dus hetzelfde als 4,2 miljoen megabyte. Ook kan je verschillende typen geheugen bij elkaar optellen. 301 gigabyte kunnen we namelijk optellen bij 4 terabyte. Dan moet je in dit geval eerst de eenheden gelijk maken. We kunnen dus van gigabyte naar terabyte of van terabyte naar gigabyte. Ik kies ervoor om het geheel in gigabytes te zetten. 301 gigabyte. Plus 4 terabyte. Maar 4 terabyte zetten we om naar gigabyte. Dus we doen het keer 1000. Dat is ook wel 4000 gigabyte. Als we die bij elkaar optellen komen we uit op 4301 gigabyte. Laten we nog een laatste voorbeeldje nemen. En dat is 6000 kilobyte plus 1 gigabyte. In dit geval moeten we weer eerst de eenheden gelijk maken. We kunnen van kilobyte naar gigabyte gaan of van gigabyte naar kilobyte. Ik kies er nu alleen voor om van kilobyte naar megabyte te gaan en ook van gigabyte naar megabyte. Want je moet ze alleen gelijk maken. 6000 kilobyte naar megabyte is dus gedeeld door 1000. 6000 gedeeld door 1000 is 6 megabyte. Plus 1 gigabyte. Maar 1 gigabyte is hetzelfde als 1 keer 1000, oftewel 1000 megabyte. 6 megabyte plus 1000 megabyte is hetzelfde als 1000 en 6 megabyte.